iedereen kan haken allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van iedereen kan haken uh, het is echt leuk we hebben heel veel abonnees en duimpjes omhoog en reacties onder de video we gaan vandaag deze hele leuke venna omslagdoek haken ik heb er al een rand aan gehaakt en die laat ik in de volgende video zien nu uh, ga ik even meten hoe groot deze omslagdoek is geworden en dan gaan we beginnen ik zal jullie rustig uitleggen hoe dat ik deze omslagdoek heb gemaakt en we beginnen altijd uh, aan de rechterkant en dan naar beneden maar ja dan moet ik hem eigenlijk even zo filmen moment kijk we beginnen altijd aan deze kant maar eerst ga ik jullie uitleggen wat je allemaal nodig hebt. En uh, ja ik zou zeggen: veel kijkplezier! En tot zo! De Fenna omslagdoek heb ik gehaakt met 1, 2, 3 bolletjes Fenna Wol van Vibra. En dit is kleurnummer. 86330 en ja deze omslag doe ik oh ik heb hem net omgedraaid kijk dit is de achterkant als je het goed ziet dan is dit de achterkant Ik zal hem heel even omdraaien en dit is dus de voorzijde dit is weer een andere kleur fenna ja, je kan de fenna wel gebruiken welke kleur dat jij ook wil maar we waren eventjes aan het kijken welk kleurnummer dit is 86330. Hij um, zit. Het is 100% acryl. En hij zit 236 meter op. En dit is 100 gram. Dus de wol van vibra Welke kleur dat jij ook wil Ik heb deze gehaakt op haaknaald nummer 4. Je hebt nodig. Een schaartje, een stopnaaldje voor je draadjes, een steekmarkeerder en een centimeter. En ik heb net gemeten hoeveel dat de hoe lang dat de, uh, omslagdoek is. Ik heb zojuist de lange zijde gemeten en die is 55 inch. En dan kom ik op 1,40 meter. 40. Dus de lange zijde van de omslagdoek is 1,40 meter. 40. En de diepte, die is 70 centimeter. En dan gaan we weer verder. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen dus met de vennen. Bol, ik heb ook nog het andere label van de andere kleur gevonden en dat is 85802 kleurnummer. Maar ja, omdat ik hem twee keer ga maken, is het natuurlijk handiger om een uh, ander kleurtje uit te kiezen. Maar je mag de kleur kiezen, natuurlijk, die je wil. Je begint met een opzetlus. Dan haken we 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sluit je de losse ketting in de eerste losse. Je haalt je draad op en je maakt een halve vaste. Dit is dus de onderkant van je omslagdoek. Trek je een beetje aan het touwtje. Dan ga je 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dit telt dan als stokje. Ik hou eventjes het draadje aan de onderkant. Zo, dan 2 lossen. 1, 2. En dan ga je een stokje in de opening maken. Dan weer 2 lossen. En weer een stokje in de opening. Twee lossen. En een stokje in de opening. Twee lossen. En een stokje in de opening. Losse en een stokje in de opening, en nu heb je 1, 2, 3, 4, 5 uh, openingen, en dan ga je als laatste nog een dubbel stokje maken, twee keer omslaan en weer in de opening een dubbel stokje. Dit was de eerste toer. Je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5 openingen. En in die middelste, daar zetten we een steekmarker. Dus je hebt 5 openingen. 1, 2, 3, 4, 5. En in de middelste. Daar zet je een steekmarker. En dan gaan we nu naar toer 2. Tot zo. In toer 2 uh, beginnen we dus met uh, 3 lossen: 1, 2, 3. Dan hou je dit touwtje aan de onderkant en dan keer je het werk. Zie je? Dan gaan we een relief stokje maken op dit eerste stokje. Dus het wordt altijd een relief stokje aan de voorkant. Daar begin je altijd mee. Dus je maakt een relief stokje. Je gaat achter het stokje langs. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan ga je in die opening 3 stokjes maken. Twee. 2 drie. Twee 2 losse. En dan ga je weer in die opening drie stokjes maken. 1 2 3. En dan gaan we op dit stokje weer een relief stokje maken. Omslaan. Achter je stokje langs. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan komt het er zo uit te zien. Draadje aan de onderkant houden. Dan gaan we nu naar de volgende opening en in die opening zetten we weer drie stokjes. Oh, sorry hoor. 1 twee, drie. 2 lossen. Omslaan en weer drie stokjes. 1. 2. 3. En hier zet je een relief stokje weer op. Je gaat achter het stokje langs. Je haalt je draad op. Je slaat om door 2 omslaan door twee zie je hoe leuk het er al uit komt te zien dan zijn we nu aangekomen bij de middelste opening daar doe je weer 3 stokjes in 1. 2. 3, 2 lossen. En je raadt het al, je doet hier ook weer drie stokjes in. Ik haal even de steekmarker eruit. Dus je doet weer drie stokjes. 2 3 en dan pak je je steekmarker en die zet je weer terug in de opening dan kom je bij dit stokje aan en dan doe je weer een relief stokje maken is dit de bovenkant, dus je houdt je begindraad naar beneden en je zet goed je steekmarker terug in het midden en dan gaan we weer naar de volgende opening en daar zet je weer drie stokjes op dan twee losse één 2. en weer drie stokjes 1. twee drie op dit stokje weer een relief stokje dus je gaat achter het stokje langs je haalt je draad op en je maakt je stokje af En als je klaar bent met het relief stokje, dan bij die laatste opening gaan we nog een keer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes inzetten: 1, 2, 3, 2 lossen en weer. 3 stokjes in die opening 1 2 3 en we eindigen de toer met een dubbel stokje dus je slaat twee keer om en we gaan een dubbel stokje hierin zetten en dan zijn we klaar met de tweede toer en dan ziet het er zo uit. Het ziet een beetje raar uit, maar komt helemaal goed, en dan zie ik je bij toer 3, daar zie ik je weer terug tot zo. Nu gaan we bij toer 3 beginnen met 3 lossen 1 2 3 we keren het werk dus je Zorg dat je weer aan deze kant komt met je touwtje naar beneden. En dan ga je eigenlijk aan de achterkant van je werk werken. En nu ga je nog twee lossen erbij doen. 1, 2. En dan gaan we tussen het laatste stokje, tussen het laatste dubbele stokje en het stokje in, hier gaan we een stokje zetten. Dus we gaan hier een stokje zetten. Kijk, en dan wordt dit een. Soort V-steek, ik heb het niet helemaal goed gedaan. Zie ik zo ja, dan ga je meteen door naar die opening, dus je maakt geen lossen meer bij. Je hebt hier dus die V-steek, en dan gaan we nu naar die eerste opening. Daar gaan we weer een V-steek in zetten. Dus een stokje, twee lossen en een stokje, een stokje. 2 lossen en weer in die opening, dus in die opening een stokje. Dan gaan we naar die volgende opening. Daar gaan we weer een V-steek in zetten. Dus je pakt die opening, je zet daar een stokje in. 2 lossen en een stokje. So dus toer 3, dan krijg je echt die V-steken. Ik was even wat gaar aanpakken. Dan gaan we naar de volgende opening en dat is dus de bovenkant. Zie je? Van die 1, 2, 3, 4, 5 openingen heb je hierboven die rode marker. Daar gaan we nu helemaal naartoe. En daar zorgen we dat we het midden maken, dus we gaan een stokje maken, twee lossen, een stokje, twee lossen, weer een stokje, weer twee lossen. En weer een stokje. En als het goed is, heb je nu 1, 2, 3 openingen. En dan ga ik de steekmarker eruit halen en die zet ik in de middelste opening. Bobbelt het een beetje, maar het komt eigenlijk helemaal goed. We gaan weer naar de volgende opening. Daar gaan we weer een stokje, twee lossen en een stokje inzetten. Stokje, twee lossen en een stokje. Dan naar de volgende opening. Een stokje. Twee lossen. En een stokje. Zie je, dit is toer 3. En uh, ja, ik ben nog niet helemaal klaar hoor. Toer 3 is echt alleen de V-steek in de grote openingen. Dus nu gaan we naar het einde. We gaan naar het laatste stokje en het ene laatste stokje. En daar zetten we weer een V-steek in stokje, twee lossen en nog één stokje en omdat dit het laatste is zetten we nu nog een dubbel stokje in die laatste opening en dit was toer 3 en dan begint het er al iets op te lijken. Het begin is altijd een beetje dat je denkt: van ja, waar gaat dit naartoe? Maar het wordt een hele mooie steek. Het is echt uh, ja, gewoon uh, een mooie omslagdoek. En omdat het met haaknaald nummer 4 is en deze steek vrij veel garen nodig heeft, uh, wordt hij wel heel mooi. Nou, dan gaan we nu naar toer 4. Tot zo. We gaan nu naar toer 4 met 3 lossen: 1, 2, 3. En je keert weer het werk en je zorgt weer dat je steekmarker aan de bovenkant zit en je lange draad aan de onderkant, je begindraad. En dan gaan we nu weer die uh, toer met die drie stokjes maken en die stokjes op die V-steek. Dus we gaan een voorste relief stokje maken in die eerste op het eerste stokje een relief stokje dan drie stokjes in die opening 1, 2, twee, en dan weer drie stokjes. Dan kom je hier bij die V-steek. Dan ga je weer een relief stokje maken. Het zijn allemaal voorste relief stokjes, dus het is zo'n fijn patroon. Ik heb het patroon ook uitgeschreven. Dus dat kan je bestellen als je dat wil. Via iedereen kan haken. Als je dat makkelijker vindt. Of via messenger. Nou, toe 4. We hebben hier alweer de groepje van 3. 2 losse. 3 stokjes en een reliefstokje gedaan. En dan gaan we nu naar de volgende V-steek. En dan gaan we hier weer een reliefstokje maken. En in die v-steek zetten we weer drie stokjes. 1 2 drie. Twee losse en weer drie stokjes. Eén, drie in deze op deze v steek weer een relief stokje zie je en ik zie dat de onderkant bijvoorbeeld als die een beetje zo schuin gaat lopen, dan gaan we nu beginnen met de nieuwe toer. Dadelijk met 4 lossen, in plaats van met 3 lossen. Dan komt de onderkant wordt dan rechter. Dus je begint dan met 4 lossen in plaats van 3 lossen. Even weer wat garen pakken. En ik heb een beetje spijt dat ik niet eerst een bolletje heb gemaakt van de venna garen, want dat is toch makkelijker. Eerst een bolletje maken van je garen maar goed, toer 4, we gaan weer een relief stokje maken 3 stokjes in de opening 1 2 3 2 lossen en weer 3 stokjes 1, 2, 3, een relief stokje en dan zijn we nu hier aan de bovenkant gekomen ge dan gaan we weer een relief stokje maken 3 stokjes 1 twee lossen en weer drie stokjes 1, 2, En op de volgende stokje hier gaan we weer een relief stokje maken, en dan zijn we nu hier boven aangekomen, en hier haal ik dus de steekmarker eruit. en die leggen we even opzij en dan gaan we weer 3 stokjes 2 lossen, 3 stokjes en een relief stokje maken en dit is dan de bovenkant en dan doe ik dadelijk weer de steekmarker terug dus 3 stokjes 1 2 3 2 losse en weer 3 stokjes 1 2 3 en ik zet meteen de steekmarker erin want anders dan raak je echt in de war En het kleurverloop ga je al een beetje zien, maar we zijn nog echt maar pas begonnen. Maar je haakt dit echt bij de tv heel makkelijk weg. Dus nog een relief stokje En weer drie stokjes, twee lossen, drie stokjes en een reliëfstokje. En zo maak je eigenlijk die hele toer vier haakje zo af. Ik vind het wel heel leuk om gewoon lekker door te haken. Dan krijgen we gewoon een iets langere film, maar dat maakt niet uit. Zo, drie stokjes, twee lossen en drie stokjes. En weer een relief stokje. En weer een relief stokje. En weer drie stokjes. 1, 2, 3, 2 lossen. Zie je dat de kleurverloop al lichter wordt nu? Dat je al met een lichter kleurtje gaat werken en nu weer drie stokjes 1 2 3 dan een relief stokje weer ja je komt het eigenlijk allemaal vanzelf tegen iedere keer zie je wat er tikt is mijn steekmarker maar die haal ik er echt niet uit want nu we ja, anders raak je echt het midden kwijt, dus dat is heel belangrijk de steek is de marshmallow stitch, dus hij is echt uh, ja, marshmallow wie dit bedacht heeft, weet ik niet, maar in ieder geval zo heb ik hem ontdekt en dan gaan we weer drie stokjes maken, oh dan moet ik wel natuurlijk, sorry in die v steek eerst een relief stokje want je gaat om die v steken heen en weer drie stokjes, een, 2 drie, twee losse en weer drie stokjes, 1 twee drie dan weer om dit stokje heen en dan gaan we aan de laatste beginnen dus om het stokje heen weer dan weer drie stokjes 1 3. Kijk even mijn garen laten zien, zie je? Dit valt altijd zo van de bol af, dus ik heb een beetje spijt dat ik hem niet even eerst opgerold heb. Maar als ik er nu vanaf blijf, dan hoop ik dat hij lekker blijft gaan. Dus je blijft tellen: 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2 met drie stokjes en soms denk je ja het past er echt niet in maar past echt wel 1 2 3 en we eindigen de toer altijd met een dubbel stokje dus twee keer om je haaknaald heen en je maakt je dubbele stokje af zie je dan is dit de vierde toer en dan gaan we nu aan de vijfde toer beginnen en die is natuurlijk hetzelfde als de derde toer, dus so de oneven toeren zijn echte v-steken we gaan to we nu naar toer 5, tot zo we beginnen nu aan toer 5 en ik begin nu met 4 lossen 1 2 3 4 lossen en dan keer ik het werk en dan ga je weer aan de achterkant verder en dan gaan we weer v-steken maken dus we gaan omslaan en we gaan tussen dus je trekt eigenlijk de eerste steek een beetje los en dan gaan we daar een stokje in maken Zo. Dan gaan we twee los maken en nog een stokje in die eerste steek. Dan gaan we weer meteen naar die openingen en dan gaan we weer een V-steek inzetten. Dus een stokje. Twee lossen en een stokje. Noot garen, wacht even even terug uit, een stokje, dan gaan we naar de volgende: een stokje, twee lossen en weer een stokje. Een stokje, twee lossen en weer een stokje, en je gaat de volgende opening zoeken. Zie je dat het dan? Even kijken of ik de voorkant kan laten zien. Zie je hoe mooi dan die, die steek, die marshmallow, eigenlijk naar voren komt maar goed ik zal je niet verwarren we gaan gewoon lekker rustig door we pakken weer de opening en we zetten daar weer een v-steek in en twee lossen en een stokje en als je dan weer bovenaan bent dan moet je weer zorgen dat je drie openingen hebt dus wat ga je doen je maakt een stokje in de bovenste steek twee lossen 1 stokje, weer 2 lossen, en dit wordt de bovenste, uh, zeg maar de punt van de omslagdoek, en dan weer een stokje. 2 lossen, en nog een stokje in deze opening. dan pak ik weer de steekmarker en die zet je in het middelste in de middelste opening dan ga je dus vanaf de bovenkant ga je weer naar de zijkant daar ga je weer een stokje Twee losse maken en een stokje, en zo ga je weer verder tot het einde. En dan zie ik je op het einde hier. Daar zie ik je weer terug. Tot zo! Ik ben nu op het einde aangekomen van toer 5. Kijk, de oneven toeren zijn de toeren met de Veetjes. Dit is dus de achterkant en dit is de voorzijde. En dan ga ik nu toer 5 afmaken. Dan zoek je eventjes het laatste stokje. En dan ga je weer een V-steek inmaken. een stokje twee lossen en een stokje en je eindigt altijd de toer met de v'etjes die eindig je eigenlijk altijd met een of niet eigenlijk die eindig je altijd met een dubbel stokje en dan ga je in die opening een dubbel stokje maken en dan is dit het einde van toer 5 en dan gaan we naar toer 6 en dan zie ik je zo weer terug, tot zo dan gaan we nu naar toer 6 en we beginnen iedere toer met 4 lossen ik ben in het begin met 3 lossen begonnen maar ik vind 4 lossen dan uh Komt er toch een mooiere, rechte onderkant. Dus we draaien het werk weer naar de goede kant. Je houdt de draad aan de onderkant. En de punt aan de bovenkant. En dan gaan we met toer 6 beginnen. En toer 6 is eigenlijk uh, ja, eigenlijk hetzelfde. niet is altijd hetzelfde als uh, toer 4. En uh, toer 2, dus de even toeren. Die zijn allemaal hetzelfde en de oneven toeren zijn hetzelfde. Je begint dus weer met een relief stokje. Je maakt drie stokjes. twee losse en weer drie stokjes en op het stokje ga je weer een relief stokje maken En dan ga je weer een relief stokje op het volgende relief maken. En dan ga je weer hier drie stokjes maken, twee lossen, drie stokjes en een relief stokje. Helemaal weer tot aan de bovenkant. En dan zie ik je bij de bovenkant hier, daar zie ik je weer terug. Tot zo dan zijn we nu in toer 6 aan de bovenkant gekomen en dan ga je gewoon weer de relief stokjes zet je op de stokjes dan ga je weer drie stokjes 2 losse 3 stokjes en weer een relief op het stokje Reliëfstokje was dit 3 stokjes 1 2 twee lossen drie stokjes en een relief stokje En dan ben je aan de punt gekomen, en dan pak je weer de steekmarker, die haal je eruit, en bovenaan aan de punt maak je weer drie stokjes. twee losse en weer drie stokjes en weer een relief stokje dan hou je die bovenzijde hier, daar zet je weer je steekmarker in en zo vervolg je dan ga je weer hier drie stokjes en twee lossen doen en dan vervolg je als je wil kan je het patroon ook kopen via iedereen kan haken hotmail.com of je stuurt mij een messenger berichtje dan stuur ik een tikkie en dan heb je het patroon al heel snel Een heerlijke omslagdoek, want je haakt gewoon ja twee toeren. Het zijn gewoon twee toeren, en de omslagdoek wordt eh, 70 diep en 1 meter 40 breed en weer twee lossen ja ik ga nu door tot het einde van toer 6 en dan zie ik je op het einde hier Dan zie ik je weer terug, tot zo! ik ben nu aangekomen op het einde van toer 6 en je eindigt dus altijd in deze opening met een dubbel stokje en zo ga je weer verder dadelijk met toer 7 en dat zijn weer die v steken ik uh, ja het is echt een hele leuke omslagdoek ik pak mijn omslagdoek er even bij maar die kan ik natuurlijk nu niet helemaal op beeld krijgen kijk dit is de andere kleur en het is gewoon echt heel leuk ik heb hier wel nog een even kleurtje ingedaan in deze omslagdoek uh, gewoon een kleurtje wat ik over had ook op haaknaald nummer 4 maar uh, omdat ik hem nog een keer moest maken, dacht ik: ach, ik koop een uh, ander kleur, kleurtje en dan ga ik er nog een maken. Dus hij is echt verslavend. Het is leuk om te doen. Ik zou zeggen: duimpjes omhoog. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!